Hallo allemaal, het is leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie laten zien wat er allemaal in deze doos zit. Deze doos zit namelijk vol met sieraden spullen en ik heb die overgekocht van Esther, een van mijn beste vriendinnen. Want ze is gestopt met haar sieraden-account. Dus vandaag ga ik jullie laten zien wat er allemaal in deze doos zit. Hebben jullie veel zin in deze video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. en laten we maar heel snel beginnen. Ik weet zelf ook niet meer wat er allemaal precies in zit. Maar ik ga die nu opdoen. En het is een best goede doos, Maar. Allereerst zie ik heel veel lege bakjes. Deze bakjes. Ach vakkenbakjes. Die zijn allemaal leeg. Dan zo'n leeg bakje. Hier heb ik nog een leeg bakje. En die is echt wel mooi. Dit bakje. Dan nog een negbakje. Hier zitten kraaltjes in. Zo van die ronde platte kraaltjes. Hier zitten hartjes in. Dan heb ik hier touw van de ijzerdraad. Sterrenzakjes en stippenzakjes. Twee van deze lege buisjes. Of ja, wat ook zijn. Allemaal onderdelen in het goud. En ook in het zilver. Dan zit hier een bak met 2 mm kraaltjes. Ik kan die niet schuin houden, want dan gaan die allemaal door elkaar. Want er zijn ook wel een paar door elkaar gegaan. Maar dit zijn de kleurtjes. En dan ga ik gewoon straks even de andere kleurtjes sorteren, want die zitten zit een beetje door elkaar, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan allemaal oh nou, nog allemaal 2 mm kraaltjes. In heel verschillende kleurtjes. Ronde kraaltjes. Letterkralen. En die vind ik echt heel schattig. Nog meer ronde kralen. Dan zulke kraaltjes. Wat beeltjes En polymeerkralen. Nog wat leuke kraaltjes. En nog meer van die kralen. Dan nog weer van deze vierkantige kraaltjes en nog heel wat 2mm kralen. Dan zie je hier bubbelenveloppen. Heel wat bakzakjes. Nog wat lege bakjes en nog allemaal lege bakjes en daar zit wel nog iets in. Een bakje vol met kraaltjes. En nog meer kraaltjes. Nog meer kralen. En nog een leeg bakje. Nog een leeg bakje. En dan heb ik hier... een kralenmix. Een doosje met washi tapjes. Zoals hier was op, hè. Washi tapejes dan nog allemaal ziplockzakjes, een tangetje, daar zit nog in, nog draad, schelpjes, dat zijn verlengstukjes denk ik, kraaltjes en stickertjes. dan nog een hele romme ijzerdraad. En nog een hele bak vol met deze kralen. En als laatste dit bakje. Dus dit zat allemaal in de doos. Echt mega mega veel. Maar ook weer heel leuk. Want nu heb ik terug spulletjes. Ook al had ik laatst nog nieuwe spullen binnengekregen. Maar ik kan er nog een aparte video over maken binnenkort. Dus ik hoop dat jullie deze video heel leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!